Leren voor het examen. De moeilijkste examenopgave nog een keer uitgelegd. VMBO Theoretische Leerweg. Eindexamen Aardrijkskunde 2019 Eerste Tijdvak. We gaan kijken naar vraag 7. In vraag 7 wordt aan je gevraagd waar de plaatsnamen uit bron 8 juist staan bij de vier klimaatgrafieken uit bron 8. 9. Hoe los je deze vraag nu precies op? Als eerste gaan we kijken welke informatie je nodig hebt om deze vraag goed te kunnen beantwoorden. Als eerste zul je in staat moeten zijn om een klimaatgrafiek te kunnen lezen. Je zult de verschillende onderdelen van de klimaatgrafiek moeten herkennen en je zult in staat moeten zijn om aan de hand daarvan een conclusie te kunnen trekken over welk klimaat dit gaat. Zit er veel of weinig verschil tussen de temperaturen in de zomer en in de winter? Is er veel neerslag gedurende het jaar? Is er maar neerslag in een bepaalde periode? Hoe hoog is die neerslag dan of is er helemaal geen neerslag? Dat zijn allemaal zaken waarmee je kunt bepalen welk klimaat je voor je neus hebt. Vervolgens zul je ook moeten weten hoe de verschillende klimaten verschillen van elkaar. Elk klimaat heeft eigen kenmerken. Bijna bij elke methode is er wel een overzicht wat je hebt moeten maken over de verschillende klimaten. Verschillen in neerslag, temperatuur. En voordat je aan dit examen begint en voordat je aan deze vraag begint, zul je in staat moeten zijn om die verschillende klimaten te kunnen onderscheiden van elkaar. En tenslotte is het nodig dat je weet welke klimaatfactoren er zijn en op welke manier zij het klimaat beïnvloeden. Enkele voorbeelden van klimaatfactoren zijn bijvoorbeeld breedte ligging, hoogte ligging, afstand tot de zee, kleur en gesteldheid van het aardoppervlak en op sommige plekken zelfs ook bebouwing. Dat zijn zaken die je nodig hebt om deze vraag te kunnen beantwoorden. Als je die informatie bij je hebt zou het moeten kunnen dat je deze vraag goed gaat beantwoorden. Hoe ga je dat doen? Als eerste is het belangrijk dat je rustig de vraag bekijkt en de bijbehorende bronnen. Ik kan me voorstellen dat zo'n grote vraag lichtelijke paniek oproept. Nergens voor nodig, je hebt twee uur de tijd, doe het op je gemak. Als we dan gaan kijken naar de vragen, naar de grafiek en naar het schema, dan zie je eigenlijk dat bij klimaatgrafiek 1 aan jou gevraagd wordt, maak eens een keuze, pas klimaatgrafiek 1 nou bij de stad Phoenix of pas klimaatgrafiek 1 bij de stad Miami. Bekijk eens de ligging van Miami. Miami is een gebied, is een stad die in het zuiden van de Verenigde Staten ligt, omgeven door water, terwijl Phoenix in het binnenland ligt, op relatief lage breedte ook wel, waar dus geen water aanwezig is. Kijk eens naar klimaatgrafiek 1. Wat kun je zeggen over de temperatuur? Wat kun je zeggen over de neerslag? Nou, over de temperatuur zie je dat het in de zomer 30 graden is, in de winter 10 graden boven 0. Groot verschil tussen de zomer en de winter en vervolgens zie je ook nog eens dat het een heel droog klimaat is waarbij bijna geen neerslag valt. Nou, Bepaal dan eens, bij welke van de twee steden zal de meeste neerslag vallen, bij Phoenix of Miami. En waarschijnlijk kom je dan tot de conclusie dat in Miami de meeste neerslag valt en in Phoenix de minste, want de klimaatfactor zee is bij Phoenix afwezig en de zee zorgt ervoor dat er neerslag is. Dus dat betekent dat klimaatgrafiek 1 hoort bij de stad Phoenix. En dat is fijn, want dan kun je al meteen drie antwoorden wegstrepen. Vervolgens blijven er nog drie andere antwoorden over. Laten we dan eens gaan kijken naar de mogelijkheden die je hebt. En dan zien we hier bij klimaatgrafiek 4 dat er twee keer de stad Chicago staat. Dan zou je al kunnen denken, hey, misschien hoort klimaatgrafiek 4 wel bij Chicago. Ze zetten ze namelijk niet voor niks bij elkaar. Check eerst eens even of dat ook zo is. Hoort klimaatgrafiek 4 bij Chicago. Chicago ligt ook weer in het binnenland. Ligt wel aan een paar grote meren, maar nog wel in het binnenland. He, dus het kan best zo zijn dat er wat neerslag uh, valt, maar de zee is daar afwezig. Dus dat betekent dat de zee er niet voor zorgt dat er in de zomer wat mildere temperaturen zijn en in de winter. Maar dat het in de zomer wat warmer is en in de winter kouder dan in een zeeklimaat. Kijk dan eens naar klimaatgrafiek 4. En dan zul je zien dat er inderdaad het hele jaar door een neerslag valt. Je ziet vervolgens dat er een aardig verschil is tussen de zomer en de wintertemperatuur, 30 graden maar liefst. De temperatuur komt ruim onder de 0 graden uit. Dus dat klopt als je kijkt naar Chicago. Check het even met de andere klimaatgrafieken. Waarbij je ziet dat de temperatuurverdeling die gedurende het jaar veel vlakker is. Dus dat is waarschijnlijk een gebied wat aan zee ligt. En dat klopt ook, Miami of San Francisco liggen allebei aan de zee. Dus je kunt concluderen dat klimaatgrafiek 4 inderdaad hoort bij Chicago. Kijk, kun je er alweer eentje wegstrepen. Hou je nog twee antwoorden over, namelijk antwoord E en antwoord F. En dan ga je kijken welke klimaatgrafiek past nou waarbij. Je moet dus nog kiezen tussen Miami en San Francisco. Miami is warmer dan San Francisco. Miami ligt namelijk dichter bij de Evenaar. Het zal op allebei de plekken neerslag vallen. Maar de temperatuur zal het grootste verschil maken over het algemeen. Daarnaast is het zo... Dat je ook wel zou kunnen concluderen dat het gebied wat dichter bij de Evenaar ligt, een subtropisch klimaat heeft. En dan weet je ook wat voor neerslagverdeling daar is. Als je dan kijkt naar deze twee grafieken, dan zul je zien dat in de ene grafiek de temperatuur niet hoger komt dan 20 graden. En in de andere grafiek, daar komt de temperatuur richting de 30 graden. Dat zou dus kunnen betekenen dat klimaatgrafiek 3 voorkomt in het warmste gebied... En je weet dat gebieden dicht bij de Evenaar warm zijn. Dus klimaatgrafiek 3 hoort bij Miami. En klimaatgrafiek 2 hoort bij San Francisco. En dat klopt, want bij San Francisco zul je zien dat de temperatuur gematigd wordt door de zee. Je hebt ook nog twee regenperiodes. Maar over het algemeen is de temperatuur hetgeen wat hier het grootste verschil maakt tussen deze twee klimaten. Betekent dus dat je antwoord F over gaat houden en antwoord F is dan ook het juiste antwoord op deze vraag.